Al heel veel mensen krijgen een hospitalisatieverzekering aangeboden via de werkgever in zo'n uitgebreid loonpakket. Is het interessant om daarop in te gaan? Zeker, want de meeste collectieve polissen bieden een zeer ruime dekking, ruimer dan individuele polissen. Het is echt in uitzonderlijke gevallen, zoals bij een chronisch medische aandoening, of als je als vrouw zwanger bent op het moment dat je de polis zou aangaan, dat, dat ze kunnen tekortschieten. Uh, ja, dus gesteld dat ik al een individuele hospitalisatieverzekering had, moet ik die dan opzeggen? Uh, daar wacht je beter nog een beetje mee misschien en bekijk je eerst even uh, hoe het zit met die wachttijd. Want uh, alle hospitalisatieverzekeringen hebben een wachttijd en dus dat wil zeggen zes maanden wachten voordat iets terugbetaald wordt en dan bekijk je eigenlijk best eens in die nieuwe collectieve polis de kleine lettertjes hoe het juist zit en zo kan je dan eigenlijk het timing van... Je individuele polistop te zetten, daarop afstemmen. Het kan dus perfect zijn dat je start bij een nieuwe werkgever, maar dat je, ondanks die hospitalisatieverzekering, dat je de eerste zes maanden nog niet zal terugbetaald worden in geval er iets gebeurt. Kan je dan aan ja, twee hospitalisatieverzekeringen naast elkaar hebben, een individuele en een collectieve, via de werkgever? Ja, dat kan. En zoals we net uitgelegd hebben, van binnen die eerste zes maanden kan dat nuttig zijn. Maar nadien heeft dat eigenlijk nog weinig nut. Want je kan nooit tweemaal vergoed worden. Een verzekering is er om je schadeloos te stellen, niet om je rijker te maken. Je mag wel altijd zelf kiezen welke verzekering je zou gebruiken, mocht je dat nu toch doen, die, die twee verzekeringen. Maar je gaat nooit tweemaal vergoed worden. En aangezien dat de collectieve polis meestal een veel ruimere dekking biedt dan een individuele is het echt zonde dat je nog zelf zou zitten betalen. Oké, okay. nog één ding. Um, wat met mijn collectieve verzekering, hospitalisatieverzekering, als ik van werk verander? Dan heb je eigenlijk twee opties. In eerste instantie moet je huidige werkgever je altijd de mogelijkheid aanbieden om die collectieve polis individueel verder te zetten. Maar wij raden dat af, want individuele hospitalisatieverzekering, daarvan zijn de premies perfect gereglementeerd. Bij een collectieve polis is dat niet zo. En naarmate je ouder wordt, kunnen die premies dan echt wel de pannen uitswingen. Het is financieel voordeliger om eigenlijk naar de collectieve verzekering te gaan van je nieuwe werkgever dan? Dat is een mogelijkheid, maar een andere mogelijkheid is ook dat je eventueel bij diezelfde verzekeraar of bij een andere verzekeraar op dat moment als je nieuwe werkgever geen collectieve verzekering aanbiedt, gewoon zelf een nieuwe polis individueel afsluit, weliswaar dan terugrekening houden met die wachttijden. Super interessant, super helder. Wil jij ook meer weten over hospitalisatieverzekeringen? Neem zeker een kijkje op onze koopwijs.